Zo, goedemorgen mensen. Wederom een lekker weertje, iets te warm om te lopen eigenlijk. Maar toch. Uh, nou, je ziet het, ik zweet nog steeds. Ik kom er net in. In de auto, die eigenlijk ook warm is. Dus eigenlijk, eigenlijk best, wel, best wel warm, nu weer voor het eerst op de zondagmorgen. Om, uh, ...om te gaan lopen. Dat verschil, dat merk je wel. Dat het warmer is. Dat merk je ook in het uh, rondje. Ik heb het wel gemerkt in het rondje. Uh, het feit dat je zeg maar, wat moeite hebt vanwege de warmte, ademhaling, even reguleren. Uh, dat soort zaken zaak allemaal. Maakt het rondje toch wel veel lastig. Maar goed. We hebben het meer gehad. Zondagmorgen. Voor sommigen, die hoop ik met regelmaat uh, kijken, Dan heb ik altijd mijn zondagmorgenpraatje op de terug naar huis. Dan ik even wat dingen aan te halen. Uh, gisteravond uh, weer daarom, uh, wat, uh, wat visite gehad uh, bij ons thuis. En uh, alles weer uh, beren gezellig, dat is ook leuk. Uh, wat, wat jeugd van mijn, uh, van mijn zoon, vrienden van mijn zoon, die dan uh, komen, die uh, dan eventjes uh, lekker gewoon een potje slapen, kaarten. Uh, uh, dingen die ze eigenlijk al heel lang <laughs> hebben gemist. Uh, toch wel even kunnen doen, dat is gewoon gezellig. Is gewoon leuk, beetje erbij. Kaartspalletje erbij, nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon leuk voor de jeugd. Je Hebben we wat gemist. Kijk, ik heb, uh, met, uh, met mijn werk heb ik uh, gewoon door kunnen werken. Dus het wel ook een hele stuk als je gewoon door kan werken of je zit uh, met werk thuis doordat je dingen thuis moet gaan doen van, uh, van de baas, dan is dat toch weer heel anders dan wanneer je uh, uh, toch gewoon kan blijven, blijven werken ding kan blijven doen misschien wel in iets mindere mate omdat uh, ja, kantoren dicht zijn of uh, in mijn geval uh, dat ook, uh, ja, ik heb ook scholen scholen zijn al zo gezegd dicht echte leraren gewoon naar school en uh, die moeten ook gewoon in, uh, ja, hun handen kunnen drogen en uh, naar de wc kunnen gaan om, uh, om hun behoefte te doen. Dat is het werk van mij, ik uh, verzorg daarin uh, de attributen. Wc-papier, handdoekjes, foutdoekjes, schoondoopmatten noem maar op. Dat is mijn, mijn werk als medewerker. Uh, dus ik, ik kom eigenlijk overal. Uh, ja, ik, ik zie, ik zie uh, dingen waar, waar ook leraren soms mee, uh, mee struggelen. Uh, met wel niet uh, kinderen in de klas hebben. De ene die is uh, echt een voorstander van uh, dat, moet, dat moet gereguleerd worden. Andere leraren zijn er wat nuchterder in die zeggen van oh, jongens weet je, uh, waar zijn we mee bezig. Uh, niet dat ze dan uh, het helemaal aan de kant schuiven dat er geen kroon is bijvoorbeeld of die zergens. Maar die gewoon, uh, het in sommige gevallen uh, wat te overdreven vinden. Uh, ook, uh, ik heb daar ook een beetje een mening in. Uh, die, ja, die voor sommigen uh, ja, nogal wat, wat, wat, wat, wat irritatie op Je uh, van uh, om, uh, de iconologie van uh, ja, goed, uh, natuurlijk Je kan, kan voor meer dingen ziek worden. Nogmaals, het, uh, het is niet zo dat ik het uh, ontken dat het niet is. Maar voor mijn gevoel is er nog wel degelijk een onderscheid. Als je bijvoorbeeld van vroeger uit weet hoe dat een griep aanvoelt. En uh, je hebt met griep heb je ook dat je uh, smaakvlies hebt uh, bij sommige griepgevallen zelfs ook reukvlies. Uh, echter het verschil wat ik zie, wat ik hoor, wat ik lees. Tussen de griep en corona is dat de corona wat harder op je longen aanpakt. Met die bestanden dat je conditioneel goed achteruit gaat. Dat je dan na een aantal weken, maanden en misschien zelfs wel een jaar moeite hebt om je werkzaamheden op te pakken. Om te gaan sporten of weet ik wat. En een griep, zoals we die allemaal eigenlijk een beetje kennen, is het vaak van. Je bent van slag, je hebt temperatuurswisselingen, je bent een uh, goede week, misschien een anderhalf week ben je goed van slag qua temperatuur, qua smaak, qua alles. Maar op het moment dat jij weer uh, opgeknapt bent uh, naar, een, uh, naar een goede week, zeg maar, uh, en je bent uh, opgeknapt, je kan weer gaan werken, je kan weer gaan sporten, je kan weer gewoon sporten, dan heb je in mijn optiek geen corona gehad, dan heb je gewoon een griep gehad. Maar ja. Mensen gaan testen, worden dan getest met zo'n uh, PCR-test, die uh, ook niet helemaal betrouwbaar is. Uh, ik vind het een beetje, uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het er op mijn van. Sorry dat ik misschien zeg voor sommige mensen, die geliefde uh, uh, die zijn, uh, zijn verloren. Uh, wij hebben het gelukkig uh, in onze familie, in mijn familie, niet meegemaakt. Uh, zeg maar, dat is het enige wat wij meegemaakt hebben, wat corona gerelateerd is was dat mijn moeder, eh, doordat ze niks meer kon, of mocht, zo moet ik het zeggen, eh, niks meer mocht, uiteindelijk eh, in een verzorgingshuis gekomen is, omdat ze, zoals ik al zeg, niks meer mocht, ze mocht niet meer, gaan koersballen, ze mocht niet meer naar, naar, naar, de, naar, de, naar het zangkor eh, noem maar op, ze deed alles zelf, ze deed de auto waar ik nu in rijd, of haar auto. Eh, maar ja. Dus die was aan het, aan het vereenzamen. Wij kwamen wel, uh, wel daar om uh, boodschappen te doen en om uh, dingetjes te doen, maar op een of andere manier uh, gaat het dan toch in de bolletjes zitten. Um, ja, dat is wat, wat ik gemerkt heb van, uh, van de corona. Dat zeg ik nogmaals, gelukkig. Wij hebben niemand gehad die, uh, die ziek is uh, geweest of die dus uh, echte uh, ween, weken, maanden of iets dergelijks het ziekenhuis hebben gelegen. Nogmaals. Ik heb ook een, een vriend die heeft ook corona gehad, vorig jaar april bij het ziekenhuis, vorig jaar april corona gehad. Die heeft echt tot aan uh, januari heeft gewoon moeite gehad om uh, op, op conditie te komen. Sporten ook altijd, um, die, uh, die kickboksen, um, dus, dan kun je zeggen hij is uh, gezond, um, heeft het ook gehad. Maar die heeft het gehad en um, uh, dat is heel heftig, dat weet ik, dat is heel heftig. Maar hij heeft corona gehad, van hem kan ik zeggen hij heeft corona gehad. Nogmaals, mijn optiek is nog steeds, uh, op het moment dat jij uh, uh, uh, ziek bent, geen smaak, bijna geen reuk, je bent een paar dagen bij uh, goed van de kaart, temperatuurwisseling, uh, bla bla, uh, na een week, anderhalf week kun je weer gewoon gaan werken. In mijn optiek, nogmaals, in mijn optiek heb je griep, griep gehad, geen corona, ongeacht of dat die test dan positief of negatief uh, heeft uitgeslagen. Um, zo sta ik erin, nogmaals. Uh, het is erg voor de mensen die het overkomen is en die het, over, uh, die het hebben gehad. Uh, allemaal top als ze er bovenop ge uh, gekomen zijn. Uh, nog een keer, nogmaals, is voor de mensen die mensen verloren hebben. Uh, maar we zijn daardoor wel uh, een heel stukje vertrouwen in elkaar kwijtgeraakt. Op uh, het moment dat, uh, dat, je er, dat ik er zo over praat, word ik gezien als een, als een wappie bij wijze van spreken. Maar dat is hem niet zo. Zeg ik zeg nogmaals, ik ontken niet dat er geen corona is. Alleen we doen er massaal zo gek aan mee dat we voor ieder sniffje laten we ons maar testen. Dat is nogmaals een PCR-test die niet 100% betrouwbaar is. Voorheen moest je een PCR-test doen met zo'n stokje die dan bij spreken helemaal tot achter in je, in je, tot bijna in je hersenpan wordt geduwd. Eh, want dat moest, dat was de, de test. Iets anders was er niet. En nu mag je in één keer met zo'n zelftestje voor in de neus mag je testen en die is dan ook in één keer goed, zeg maar, doorontwikkeld. Waarom moet ik dan nog een PCR-test doen die dan zo bewijsprekend diep achter je in je neus gaat? Ik snap het niet, zeg het maar. Ik snap het niet. En dat, dat is het punt waarop ik zeg, we gaan, we slaan door, we slaan door. Nou, dit is mijn zondagpraatje. Ik hoop dat jullie er dat je wel wat te hebben of niks te hebben. Uh, uh, laat alles wat achter even in de comment, uh, dan kan ik daarop reageren. Uh, daar wil ik best op reageren, uh, maar houd het, hou het wel netjes zeg ik nogmaals, ik hou het ook netjes. Ja, ik ga ook weer iemand die, uh, die helemaal uh, gefocust is op dat uh, corona of vaccineren, op uh, ik, zijn ding ja, of haar ding uh, uh, lekker laten gaan. Iedereen in zijn eigen uh, uh, dingetje laten, uh, dat is het beste. Uh, ik geloof wat ik geloof. Uh, maar ik blijf wel helder nadenken. Naar mijn optiek, ik blijf gewoon helder nadenken. Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat kan ik er aan hebben? Ook als het mezelf zou overkomen, uh, dan is het zo. Dan is het zo. Um, uh, ik probeer er van alles aan te doen om, uh, uh, om het niet te krijgen. Ja, ik hou uh, wel uh, ook afstand en doe ook gewoon zo'n klerenkapje op. Ja, wat, wat gewoon ook nog steeds niet bewezen is dat het überhaupt wel werkt. Ja, mensen zeggen nu van uh, ja het werkt. Uh, waarom gaan bijvoorbeeld die cijfers nu naar beneden toe? Waarom? Uh, eigenlijk een hele simpele reden. Mensen mogen weer naar buiten. Mensen die zijn binnen geweest, uh, in, in hun eigen bubbel zogezegd, uh, uh, uh, met, met koude weer, weinig ventilatie, weinig buiten kunnen zijn. Omdat je met die avondklok zat. Uh, uh, noem maar op. Dus mensen hebben geen bouwen geen weerstand op. Uh, daar, daar kom je zieke van. Uh, ik heb ook al een keer zo'n stukje aangehaald met die mondkapjes, het verkeerd gebruik van de mondkapjes. Ja, Zo'n zo mondkapje 80 keer uh, per dag uh, even met je vingers aanpakken en dan weer je gezicht aftrekken en weer terug. Nogmaals, ik doe het ook. Ja, ik gebruik hem ook niet zoals het zoals hoort. Het uh, uh, uh, maar daar zitten ziektekiemen in. En die ziektekiemen ga je weer inademen, ben jij zeg maar, een beetje, een beetje verkouden. Ja, je, je gaat in dat, in dat kapje ga je lopen, uh, lopen sniffen. Ja, dat, dat adem je weer opnieuw in. En voorheen was het zo, je bent verkouden je, je, je, je niest naar de grond of je wat dan ook, je doet het in een doekje en bent het kwijt. Die, die bacteriën die daarin zitten, die ben je kwijt, die adem je niet weer opnieuw in. En met zo'n mondkapje adem je in, ik vond het nog steeds typerend. Ja, er werd een verplichting gezet voor de, voor de mondkapjes, iedereen gaat mondkapjes gebruiken en we deden de cijfers. Die gingen omhoog. Nou, eh, mensen zijn buiten, kunnen de mondkapjes vaker afdoen, want het is natuurlijk lekker weer. Mensen gaan naar buiten, naar buiten en dan gaan ineens die cijfers naar beneden. Komt niet alleen door het vaccineren. Komt echt niet alleen door het vaccineren. Heel veel mensen denken dat, zo wordt het ook wel in de media gebracht. Ja, van eh, top, er zijn zoveel mensen gevaccineerd. Dus eh, daardoor gaat het naar beneden. Nou. Situatie bekijken, omgeving bekijken, momentum bekijken. Dat is ook belangrijk. En dan vergeet veel mensen. Nou, dit was mijn zondagpraatje. Iets langer dan normaal. Normaal gesproken zit ik rond de 5 minuten. Ik zit nu alweer ergens op de 10 minuten of zo. Geef niet. Mag ook wel een keertje. Nogmaals, uh, uh, heb je reactie? Uh, laat het graag achter. Hier beneden. Uh, vind je het een uh, leuk praatje wat ik, uh, wat ik doe iedere zondagmorgen? Dan graag een blauw duimpje omhoog. En uh, even abonneren op uh, het kanaal De Stofjes. Dan zeg ik nogmaals, fijne zondag. Dus hartstikke mooi weer. Gaan vlekken naar buiten, even lekker wandelen, iets doen. Um, ja goed, dat is het. Dus ik zeg de groetjes, toppie en tot de volgende week.